De arbeidsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Om die reden is de arbeidsovereenkomst ondergebracht in boek 7 van het burgerlijk wetboek. Tegelijkertijd blijft het een overeenkomst, waardoor rechtsfiguren uit het algemene vermogensrecht ook een rol kunnen spelen. Een voorbeeld hiervan is als er mogelijk sprake is geweest van bedrog bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 344 van het burgerlijk wetboek. Het is namelijk goed mogelijk dat een sollicitant verkeerde informatie verschaft, relevante informatie verzwijgt of enige andere kunst hanteert om aangenomen te worden door de werkgever. Wanneer er sprake is van bedrog kan je de overeenkomst vernietigen. De vraag is alleen hoe dat zich verhoudt met gesloten ontslagstelsel van het arbeidsrecht. Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst vernietigen of moet de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden? Hier ga ik het vandaag aan de hand van de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland van 6 februari 2023 over hebben. De uitspraak ging over het volgende. De Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland had in juni en juli van 2022 sollicitatiegesprek gevoerd met een potentiële docent. Dit heeft geleid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst per augustus 2022. Tijdens de sollicitatiegesprekken had de docent alleen verzwegen dat hij in de periode maart en april van 2022 was gefilmd door het tv-programma Undercover Nederland. Eind augustus 2022 is het programma ook uitgezonden. Uit dit programma bleek dat de docent met grote aantallen vrouwenrelaties was aangegaan en ze had gemanipuleerd voor geld en seks. De stichting had de arbeidsovereenkomst hierna buitengerechtelijk vernietigd, onder andere vanwege bedrog. De stichting stelde zich op het standpunt dat de overeenkomst vernietigd kon worden omdat de docent de stichting niet over de opnames had geïnformeerd. Als de stichting dat wel te weten was de docent niet aangenomen, aldus de stichting. De kantonrechter verwees in de uitspraak naar de Hoge Raad die in 2020 had geoordeeld dat het arbeidsrechtelijke ontslagrecht niet in de weg staat aan het vernietigen van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog. Volgens de Hoge Raad ...strekt het ontslagrecht niet tot de bescherming van de werknemer die bedrog pleegt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Dat het dus mogelijk is om de arbeidsovereenkomst te vernietigen wegens bedrog, kon de stichting in dit geval niet baten. De kantonrechter was namelijk van oordeel dat er geen sprake was van bedrog door de docent... De kantonrechter was onvoldoende onderbouwd dat de docent de stichting had bewogen tot het aangaan van de arbeidsovereenkomst door opzettelijk te zwijgen dat hij onderwerp zou zijn van de tv-uitzending van Undercover Nederland of dat van enige andere kunstgreep sprake zou zijn geweest. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst overigens wel ontbonden door toepassing van het ontslagrecht.